Nou, hoi Oudger. Leuk dat je mee wil doen aan dit interview. Um, uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, hoe het voor jou is om in deze tijd, in, in de tijd van corona, iCoach te zijn. Uh, nou, het was, uh, in het begin was het uh, echt wel heel druk voor, uh, voor Maanse iCoach. U kreeg heel veel uh, vragen van, uh, van collega's. Um, ik, uh, heb een, uh, ik doe eigenlijk een, uh, een beetje een duo-eyecoachrol, heb ik. Uh, omdat uh, ik bij de opleiding Media Vormgeven zit. Dus ik deed dat samen met uh, Gerard Derksen. En uh, dus we hebben de, eigenlijk de, de leerjaar verdeeld, uh, omdat anders echt uh, te veel werd. Um, maar in het begin was het dus heel, uh, heel druk en op een gegeven moment, uh, ja, toen konden de collega's, die konden zichzelf eigenlijk wel uh, uh, redden en die snapten hoe de dingen werkten. Toen heb ik eigenlijk, uh, ja, sindsdien heb ik zo nu en dan nog een vraagje over bijvoorbeeld Teams of uh, hoe bepaalde dingen werken. Oké, okay. dus, want je zegt eigenlijk dat in het begin dat het vooral heel druk was en naarmate dat de situatie voortduurde het minder druk werd. Wat voor soort vragen kreeg je in het begin van docenten vooral? Um, nou, het, was, het waren eigenlijk hele praktische dingen. Dus hoe kan ik uh, mijn lessen inplannen? Uh, uh, ik, krijg allemaal heel, ik krijg heel veel berichtjes uh, krijg ik, uh, in mijn e-mail. Uh, hoe kan ik dat verminderen? Uh, hoe kan ik uh, bestanden delen met uh, studenten? Uh, eigenlijk dat soort, uh, dat soort zaken. Dus vooral, dat zijn vooral teams gerelateerde vragen eigenlijk? Ja, het was echt voornamelijk uh, teams, omdat uh, daarvoor gekozen was om daarmee te werken. Mm -hmm. uh, en omdat er natuurlijk allemaal teams aangemaakt werden voor, uh, voor de docenten en ook natuurlijk uh, de studenten eraan gekoppeld. Ja. Uh, daar dat, uh, dat was echt de bulk uh, van de vragen. Ja. Ja. En zijn de soort vragen in de tijd dan ook veranderd? Um, ja, de vragen veranderen, maar de vragen die uh, worden meer verdiepingen. Ja. Um, uh, omdat uh, docenten die gaan natuurlijk, uh, die geven les met uh, teams. En uh, dan kom je erachter dat bepaalde uh, functionaliteiten missen of uh, dat ze bijvoorbeeld op uh, muted worden gezet door iemand. En dan zeg je, ja, hoe kan dat nou? Uh, of uh, nou ja, het in de gaten houden van een, uh, van een chat of zo, of als een student een vraag heeft. Uh, hoe pak je dat dan uh, aan? Dus het, het zijn echt wat meer de verdiepende vragen op dit moment. Ja, ja. En um, als jij dan zo'n vragen ontvangt van, van docenten, hoe reageer je daar dan op of hoe pak je die aan? Uh, nou, in eerste instantie uh, als ik een vraag van een, uh, van een collega krijg en uh, ik denk dat die heel relevant is voor uh, de rest van het team, uh, dan stuur ik dat door. Uh, ik heb dat laatst ook gedaan met, uh, we hebben bijvoorbeeld via LinkedIn Learning uh, we hebben via het Mediacollege allemaal accounts voor uh, uh, studenten en uh, de behoefte was er van collega's om nou ja, toch wel wat uh, meer videomateriaal uh, te gaan gebruiken, omdat studenten daar individueel mee aan de slag kunnen. En uh, toen heb ik dat, dus ik kreeg ook die vraag, en ik zat er zelf ook al een beetje uh, mee. Dus, ja, weet je, je kan wel het wiel opnieuw gaan uitvinden en allemaal eigen instructievideo's gaan maken, uh, maar er is al zoveel. Uh, en toen heb ik het ook, uh, ook een, heb ik een kleine instructievideo gemaakt voor LinkedIn Learning: van hoe werkt het, wat kan je er allemaal vinden. En uh, die heb ik met uh, collega's gedeeld mm -hmm. uh, om te gebruiken als lesmateriaal. Mm -hmm. uh, en ook met uh, studenten, om, uh, omdat het zo'n grote database is met, uh, ja, met kennis. Ja. Uh, ja, dat studenten daar, mochten ze een vraag hebben, ook van alles kunnen vinden. Buiten de lessen om. Ja, precies. Dus aan de ene kant pak je zo'n zo vraag zelf op door er bijvoorbeeld een video van te maken. En Je ja. zei ook al eerder van soms stuur ik ze door stuur ik de vragen door, naar wie stuur je ze dan door? Oh, als een. Uh, uh, soms heb ik bijvoorbeeld wel een antwoord, of, uh, en dan stuur ik die dezelfde vraag, die beantwoord ik dan. Uh, en dat, het antwoord stuur ik dan door naar andere collega's. Oh, omdat oh zij misschien natuurlijk met dezelfde vraag zitten, maar het dan uh, niet bij mij aangeven. Ja, precies. Dus dat. Dan, dan deel je die informatie als een vraag is ontstaan. Ja. Ja. En soms zijn het natuurlijk ook hele uh, individuele vragen. Uh, van ja, ik zou dit graag met mijn lessen willen doen. Uh, ja, welke tools kan ik daarvoor gebruiken? Of uh, uh, ja, heb je daar ervaring mee? Uh, dat soort zaken. Uh, ja, dat deel ik dan niet. Uh, ik denk ook uh, hoe vaker je iets uh, deelt. Of hoe vaker je berichten stuurt. Hoe minder het op een gegeven moment ook wel aankomt. Ja, precies. Ja. En. Um, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in deze tijd, of normaal gesproken als je i-coach bent, dat je dan uh, fysiek bij elkaar bent. Dus als iemand met een vraag naar jou komt, dat je naast elkaar kunt gaan zitten en hetgeen wat er is kunt bespreken. Hoe vindt de communicatie nu plaats? Of hoe bespreek je de vragen en hoe, hoe kom je daarachter wat nu eigenlijk de vraag is bij de ander? Um, uh, bedoel je dat als in uh, bij de ander met uh, collega's of de i-coaches? Nee, bij, met collega's Dus collega's die een vraag hebben, die, die komen naar jou, met jou, bij jou bij een vraag. Hoe, hoe vindt dat contact dan plaats? Dat vindt uh, eigenlijk uh, altijd uh, op dit moment via Teams plaats. Dus ik krijg gewoon een, een chatberichtje in Teams en dan uh, krijg ik daar... Uh, uh, ja, dan zo krijg ik de vraag. En uh, voor corona, zeg maar... Uh, toen, uh, nou, dan stapten collega's toch wel eventjes naar me toe uh, in de docentenkamer of soms zelfs uh, eventjes uh, in de les. En we hadden ze even een korte vraag van uh, hoe, hoe zit dit en uh, dan kon ik daar uh, wel antwoord op geven. Mm -hmm. um, dus ja, de, de, de snelheid, ja ik denk dat dat toch wel een beetje hetzelfde is, alleen... Um, uh, met zo'n chat, tenminste, wat ik bij mezelf merk, als ik een, uh, een chatberichtje bekijk, dus ik krijg een vraag van een collega, dan heb ik ook gelijk, uh, wil ik het gaan oplossen? En uh, ja, dan, uh, dan ga je er eigenlijk, dan wijk je een beetje af van je, je normale bezigheden, waar je dan mee be ja, wat je aan het doen bent, en dan probeer je gelijk dat eventjes op te lossen. En ja, dat de structuur daarin vinden, dus niet gelijk op chatberichtjes uh, uh, antwoorden, uh, dat is, vind ik nog wel lastig. Ja. Om toch wel even de, de tijd ervoor te zoeken om dat te doen en uh, ja. Uh, ja, en eigenlijk dus voor corona toen zei ik, oh, dat zoek ik wel eventjes uit en dan kom ik later wel even op terug, ja. maar met de chat voel ik me toch wat meer uh, ja, verplicht om zo snel mogelijk een uh, antwoord te zoeken. Ja. Ja, je bent dan constant in, verbin in, in verbinding met elkaar natuurlijk, dus je kan uh, ja. snel reageren. En is dan, als je kijkt naar de, de manier waarop jij uh, de, die andere docent helpt, is dan de chat daarvoor een fijn middel? Of zeg je, ik heb liever dat ik face-to-face -face met de ander in gesprek kan? Nou, ik ben een, uh, een sociale iemand en uh, <laughs> ik vind face-to-face -face altijd prettiger. Uh, de chat werkt zeker hoor. Uh, dus uh, ja, dat kan je prima gebruiken. Maar het liefst zoek ik altijd wel contact face-to-face. Ja, ja, snap ik. En um, is het ook wel eens zo dat jij de docenten uit jouw team uh, zelf benadert met informatie? Je zei net bijvoorbeeld al van als er een vraag is van een docent en jij denkt die vraag is relevant voor de rest van het team. Uh, dan stuur je dat door. Heb ja, je dat ja. ook wel eens los van zo'n vraag bijvoorbeeld dan met input waarvan je denkt dit is goed om door te sturen? Ja, en die, uh, dat uh, doe ik wel eens inderdaad en dat is meestal uh, als bijvoorbeeld vanuit het iCoach overleg als er uh, nieuwe informatie is uh, over iets of mm -hmm. ik... Uh, uh, zie bijvoorbeeld de nieuwe functionaliteit in, uh, in Teams. Dus ik zag nu dat je als je een les uh, uh, inplant, dat, uh, dat studenten dus een handje kunnen opsteken als in ik heb een vraag. Mm -hmm. uh, nou, Dat soort functionaliteit, dat, is, dat is leuk. Uh, maar dan moet je dan weer net achter komen. Dus als ik daarachter kom, en ik denk: ja, weet je, het is heel relevant voor het team, dan deel ik dat. Um, maar soms doen ze dus ook vanuit een iCoach-overleg, uh, dat, uh, dat er nieuwe tools zijn of dat er veranderingen zijn. En dan probeer ik dat ook altijd wel uh, door te sturen. Ja. En dat zijn dan vaak dingen die dus gaan over bijvoorbeeld nieuwe functies in Teams of nieuwe tools die, die goed zijn of leuk zijn om in te zetten. Zijn er nog andere dingen die je deelt met docenten? Um, nou. In mijn rol als I-coach niet. Nee. Dus ik probeer dat echt wel, uh, wat ik al zei uh, net, uh, hoe vaker je, zeg maar hoe meer je iets zegt, hoe minder er ook blijft hangen. Dus in dit geval probeer ik ook een beetje less is more. Dus wat ik dan vertel, dat kan je echt wel uh, goed gebruiken. En ja, de, de bijzaken uh, die probeer ik uh, altijd uh, of via ICT te laten gaan of uh, uh, ja, misschien uit een vraagstelling van iemand te laten komen. Ja, ja. En is het dan in deze coronatijd dat jij meer met berichten komt voor de, uh, mededocenten, omdat het nu meer digitaal is, bijvoorbeeld ook? Ja, het is, uh, het is wel een, een stuk meer geworden, ja. ja. ja. En ook omdat, kijk, uh, ik geef zelf een, een digitaal vak. Um... En uh, ik ben er zit er zelf al wat meer in, natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar ik heb ook collega's die voornamelijk wat meer met uh, wat analoger bezig zijn. En uh, ja die hebben daarvoor al wat meer uh, moeite mee om uh, naar de juiste tools daarvoor te vinden. Ja. En om toch, ja, je, je staat niet meer fysiek voor de klas. Dus je kan ook als iemand iets. Fysiek aan het maken is, kan je er uh, ja is dat lastig natuurlijk om er iets over te zeggen. Mm -hmm. um, want je moet, het, je moet het echt voor je zien. En dan is een uh, digitaal beeld, uh, ja, dat komt daar niet goed over. En die zoeken ook uh, ja, hulpmiddelen of andere manieren ja. om er toch uh, informatie over te dragen. Ja, ja precies. En, en als jij dan um, die informatie deelt met docenten. Uh, hoe, hoe benader jij hun dan? Uh, ik probeer dat via, of tenminste, ik, probeer, ik doe dat via de e-mail. Uh, dus ik stuur ze een e-mailtje. Um, ik uh, het, uh, vertel het ook wel eens tijdens een uh, teamvergadering. En omdat ik dus ook met Gerard uh, samenwerk, uh, vertelt Gerard het aan het ene team en ik dan aan het andere team. Mm -hmm. En uh, dat werkt dan ook wel goed. Maar dat is meer van: uh, vertel ik er iets over? Nou, je, dit is. Uh, dit is nu uh, nieuw, dus uh, wil je daar gebruik van maken, dan, uh, dan kan dat. Ja. Dus het contact van, vanuit jou naar de docenten is meer via mail of in overleggen. En het contact wat naar jou toe komt is vooral via de chat in teams. Juist, ja. Het ja. zijn altijd uh, korte vragen van uh, ik, wil, ik wil dit of dat. En dan, uh, ja. Snel contact ook of zo. Ja. Ja. ja. ja. Um, en... Um, ik heb, uh, we zijn bij de laatste vraag. Um, als jij uh, zou kijken naar alle i-coaches die, die er zijn binnen het Media College of binnen andere MBO-scholen, wat, wat zou je hen willen meegeven in deze tijd? Uh, ja, ik denk, het, uh, ik denk het belangrijkste is: uh, wat ik merkte, is dat je je collega's uh, moet leren om het ook zelf te kunnen doen. En uh, dat ze, als je ze leert hoe ze, uh, nou ja, hoe ze met teams kunnen werken of hoe ze een uh, videoles kunnen geven, uh, ja dan kunnen ze daarna gewoon de beginselen, dan kunnen ze daarna zelf al aan de slag. Uh, maar probeer niet uh, de vraagbaak voor alles uh, te zijn. Uh, want dat wordt, uh, ik merk dat in het begin ook, dat, wordt, uh, dat red je niet. Dan krijg je zoveel uh, vragen en uh, drukte over je heen naast je, ja, je lesgevende taken of wat je daarnaast uh, natuurlijk ook uh, doet. En uh, ja, dat gaat daar dan uh, te kosten uh, van. En hoe zou je dat kunnen doen dan? Uh, of hoe pak jij dat aan? Nou, ik probeer dus eigenlijk, uh, want uh, aan het begin vroeg je ook van, nou, hoe communiceer je dit, dus wat communiceer je naar uh, collega's? Dus als je een vraag krijgt en je denkt, nou weet je, die is relevant voor het hele team, dat is echt uh, belangrijk, stuur die in één keer helemaal door. Uh, zodat collega's daar ook zelf uh, mee aan de slag daarna kunnen. Want anders krijg je tien keer diezelfde vraag. Mm -hmm. En uh, dat helpt, uh, dat heeft mij heel erg geholpen. En met sommige dingen gewoon een korte instructievideo uitmaken. Uh, dus bijvoorbeeld. Uh, uh... Jezelf uit een team verwijderen, omdat onze collega's allemaal aan alle teams uh, en alle studenten ook aan de teams gezet werden. Dus uh, collega's die werden helemaal overrompeld door allerlei soorten berichten. Verwijder jezelf uit een team, nou dan, ging het, uh, dan kreeg je die berichten niet meer. En daar heb ik een kort uh, uh, uh, filmpje van gemaakt en dan, uh, dan gaat het helemaal goed. Ja. Dan komen ze, kunnen ze er zelf mee aan de slag. Ja, precies. Dus is het dan ook door het bereik te vergroten van de vragen die je hebt en de informatie die je hebt en dat te delen met meerdere mensen dat je daarvoor al misschien wat vragen voor bent of zo? Ja, ja. ja. goede tip. Ik denk dat dat uh, zeker in deze tijd waarin iedereen met veel, uh, ja, toch wel dezelfde thema's zit, dat dat wel uh, fijn is om gewoon al dingen te ontvangen daarover, lijkt ja. me. En, en er is al een hele hoop. Dus ook van het practoraat, ik weet maar, het uh, heeft ook een aantal video's gemaakt. En daar kan je collega's ook naar verwijzen. En dat heb ja. ik toen ook gedaan. Van ja, weet je, hier is een database met informatie over Teams. Uh, bekijk het eens, probeer eens mee aan de slag te gaan. En uh, dan komt het ook wel goed. Mm -hmm. De meesten die snappen dat wel. En natuurlijk krijg je hier en daar wel eens een vraagje. Maar uh, ja. ja dat is helemaal niet erg. Nee, precies. Daar ben je ook voor natuurlijk. Maar... Ja. Inderdaad, er ligt al heel veel en dat is zeker in deze tijd ook goed te gebruiken. Ja. ja. Oké, okay. nou bedankt voor je tijd ja, en, en je uitleg. En uh, ik hoop dat je in de komende tijd uh, je rol als eye coach goed, kan, uh, ja, goed van meerwaarde kan zijn. Ja, ik hoop het uh, ook. Ik doe mijn best. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het helemaal goed komt.